Een hele goede morgen, lieve YouTube kijkers van de Stofjes. Zondagmorgen praat, we zijn er weer. Hoppakee. Uh, ik klink enthousiast, maar ik ben het eigenlijk helemaal niet. Waarom? Om de dood eenvoudige reden dat ik zie dat mijn tempo achteruit gaat, uh, ja. Ja, uh, gedeeltelijk weet ik waar aan het ligt. Ik, uh, ik ben uh, ja, ik wil niet zeggen dat ik vorig jaar niet uh, genoten heb. Uh, ik, ik geniet iets meer. Uh, dat is eigenlijk net iets te veel. <laughs> uh, ik, uh, ik ben gewoon, uh, gewoon niet goed bezig. Zo dus simpel is het gewoon. Het is dus gewoon optelsom. Als je de dingen niet laat staan die je vorig jaar wel liet staan, ja, dan gaat het gewoon fout. Zo simpel is het. Het is overigens vroeg. Nu half acht. Uh, waarom? Ik ga zo meteen naar Juliana toe. Omdat daar een, een, een, een rommelmarkt is. En dan ga ik een beetje rondlopen, een beetje security en zo gezegd. Een beetje de boel in de gaten houden. En uh, ja, dat dus. Dus we gaan uh, een dag rondlopen nou het wordt uh, mooi weer. Een beetje bollig, gelukkig niet heel erg heet, vorig jaar was het best heet. Toen zag het er niet naar uit dat het heet zou gaan, maar het was het ook best heet. En uh, ja, dat dus. En, maar dat is... Uh, uh, andere uh, stukje, uh, ik, moet gewoon, ik moet er gewoon weer aan werken, want het gaat weer de verkeerde kant op. Zeg maar. Te veel feestjes, uh, dat moet natuurlijk ook wel. Maar vorig jaar op een feestje kon ik de uh, nootjes en de chips kon ik wel redelijk really goed laten staan. Uh, nu heb ik er gewoon een beetje moeite mee. Uh, nu pak ik toch gewoon de chips. Uh, ik niet, vorig jaar heb ik ook chips gepakt, maar dat pakte ik een paar chips en trouwens was ook klaar, dan kon ik er goed vanaf blijven. Nou heb ik toch op een of andere manier van, ah, het is toch wel, lekker. toch wel lekker. Toch die nog maar een keer een handje. Ja, weet je, en dat is gewoon fout. Dat is gewoon niet goed, dat moet weer terug. Dat dat dus niet meer gaat willen. Mee. En zo zijn er meer van die, van die dingen met, met eten, als we een eten, toch weer, toch weer sausjes bij hem. Ja. Je dochter is naar de winkel geweest, boodschappen gedaan, maar neemt ze dan mee? Neemt ze een mee, een bakje saté. Ja, hé, hey, dat is lekker. En dan wil ik toch een beetje van die thee hebben. En dat is dan, ja, dat is eigenlijk niet goed. Maar goed, we zien het allemaal wel. We gaan vanaf. In de eerste twee weken voorbereiding voetballen, met een aantal nieuwe jongens. Dat is ook weer leuk, ook weer minder de aandacht richting chips of anderlei drinken, maar goed. We gaat het wel zien, we zijn dan weer bijna thuis, dus ja, ik kan nog niet gaan fitnessen. Omdat ik zo ik moet, we om kwart voor negen aanwezig zijn in Malden. Even douchen. Ik ben gaan in twijfel of dat ik wel of niet met de motor zou gaan. Uh, qua weer is het een beetje ja, een klein beetje tricky. Zeker in de loop van de middag, want er, er, er zou vanmiddag eventueel regen kunnen vallen. Maar ja, aan de andere kant. Ik heb gisteravond een stukje gereden, gisteravond ik naar, naar Dukenburg gereden en dat was ook wel, uh, was ook wel leuk, dus ja, ik, heb, ik twijfel er nog een beetje over van wat, ik er, wat ik er nou mee ga doen, dus, nou, daar is een punt waar ik me dan nu even zorgen over kan maken, ik ga nu in ieder geval even afsluiten, ik zou zeggen, uh, blauw duimpje omhoog. Ah, zweetroppeltje. Blauw duimpje omhoog even abonneren op dit kanaal, dan komt het helemaal goed. Dan zie ik jullie de volgende week weer terug. Uh, hier op de zondagmorgenpraat bij De Stofjes. Ik blijf het gewoon zeggen, ik, uh, ik, ga het, ik blijf gewoon doorgaan. Maakt me niet uit, ik vind het leuk. Ik doe het leuk, ik doe het graag. Dus Nogmaals, blauw duimpjes, twee blauwe duimpjes omhoog. En even abonneren op dit kanaal. Dan zie ik je volgende week weer terug. Ik zeg. Tchau.